Democraten. Goedemorgen, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar iedere maandagochtend voor mij begint goed. Ik krijg namelijk een mailtje dat is samengesteld door een van onze medewerkers. Hij verzamelt de input van nieuwe D66-leden, en welkom hè, nieuwe D66-leden, ja. Wat me iedere week weer opnieuw opvalt is hoeveel van hen willen meedoen en meedenken, wat zij ons meegeven, meer aandacht voor klimaat houd het wel betaalbaar, investeer meer in Europa of richt je jou juist op Nederland. Het is echt een bonte verzameling van meningen en richtingen en dat is wat mij zo aanspreekt bij D66. Het is wat vandaag ook centraal staat. Op ons 115e partijcongres wisselen we ideeën uit, gaan we in gesprek over onze agenda en geven we verder voor aan ons gedachtegoed en eindelijk verzuchtingen, eindelijk kan het weer fysiek. En wat is dat nodig, wat is dat enorm nodig, want drie jaar geen echt partijcongres hakt er flink in. Ik hoef niemand uit te leggen dat een online discussie echt heel anders is dan een gesprek in een zaal. Een online congres is anders dan debat in een zaal, want in een zaal kan dat levendig. Ik kan me nog herinneren, mooie discussies, een congres in Amsterdam. Over het basisinkomen. Best een gevoelig onderwerp, maar goede discussies. En uiteindelijk met een mooi besluit na een stevig debat in de zaal. En gelukkig kunnen we dat nu weer. Samen besluiten nemen. Samen. En zoals Mike net al zei, we zijn vandaag op historische grond. Want dit is de plek waar Alexander Pechtold zijn vertrek aankondigde. Het is de plek waar we onze honderdste partijcongres hielden. En het is de plek waar we enkele weken geleden... Met zo'n 250 D66ers in gesprek gingen over onze partij. En we zijn in de stad waar we in maart de grootste partij werden. En waar Mike van der Geld nu ons nieuw college leidt. Applaus zou ik willen zeggen. Mike, grote klasse. De laatste keer dat we elkaar live troffen was in 2019. De tijd. Ja, we kunnen het haast niet voorstellen dat nog nooit iemand van corona had gehoord. Toen ik nog geen partijvoorzitter was en toen we misschien enkele, maar we konden niet vermoeden dat we D66 de tweede partij van Nederland zou worden. En dat we zouden groeien naar 30.000 leden, 30.000 leden, dames en heren. En dat is, wil ik ook benadrukken, dat is geen doel op zichzelf. Wat we willen is koers bepalen, meedoen, in de landelijke politiek doen we dat al. Met ons coalitieakkoord dat leest, dat echt leest als een D66-programma. Want zonder onze inbreng was de klimaatambitie kleiner. Wilde Nederland geen voortrekker zijn in Europa. En waren bezuinigingen op onderwijs en cultuur de normaalste zaak van de wereld. En dat gebeurt dus niet. Mensen merken het verschil als D66 meedoet. Landelijk, zoals ik net al aangaf, maar ook lokaal. In Winterswijk groeiden we van 1 naar 3 zetels. In Velzen van 2 naar 3. En in Haldelbergen van 0 naar 2. En ja, hier in Den bos, het is al gezegd, 6 zetels, de grootste partij. En dat resultaat zetten we dus om in bestuurskracht. We leveren nu al, en er zitten nog andere plekken waar er nog wordt onderhandeld, we leveren nu al meer dan wethouders dan vier jaar geleden. En ook. In Peel en Maas. Echt zusteren. Harderwijk, Middelburg en Dronten. We doen mee in al die colleges. En ik wil jullie als raadsleden hier in de zaal en wethouders feliciteren. Dit is jullie resultaat. Grote klasse. Wij maken dat verschil door de tijd en de energie die velen van u in onze partij stoppen. Uw vastberadenheid, uw incasseringsvermogen en uw gedrevenheid maken het verschil. En daarvoor wil ik u heel hartelijk danken. Toen ik actief werd in onze partij hadden we één zetel in de Utrechtse gemeenteraad. Eén zetel. We moesten bouwen en dat lukte. Maar alleen door de inzet van velen. Met een groep van veel, ja, toen nog wat jongere mensen, gingen we voor het eerst kanvassen overgenomen vanuit Amerika, deur voor deur in gesprek met mensen. We starten ons decafé, in gesprek met interessante sprekers, ons laven aan kennis van buiten de partij. En wie zich verder wilde ontwikkelen deed mee aan de masterclass politiek, dat ondanks die ene zetel. En het is goed te zien dat onze Utrechtse democraten dit nog steeds doen, maar nu wel met acht zetels en twee wethouders. En die tijd van bouwen was voor mij heel erg waardevol. Ik leerde dat het niet vanzelfsprekend is, dat het goed gaat. En ik zag dat de D66 waar ik zo van houd, er is een D66 zonder absolute zekerheden. Zonder dogma's. En Jan Terlouw beschrijft dat heel mooi in zijn boek. Ik citeer. Hoed u voor mensen die iets zeker weten. Antwoorden zetten het probleem bij in een leerboek, opgelost, afgedaan, opgeborgen. Vragen echter kunnen steeds een nieuwe vorm aannemen, een nieuw licht werpen op het probleem waaraan ze hun bestaan danken. Einde citaat. En dat is het genuanceerde D66, het D66 dat altijd nieuwe oplossingen vindt, het D66 dat werkt aan vooruitgang. En binnen onze partij zijn we gewend aan een stevig debat. Uitlopende meningen, uiteenlopende meningen horen daarbij, maar we zijn er net zo aan gewend om aan het einde van de dag de discussies in te ruilen voor een gesprek aan die befaamde bar. De borrel, de nazit en ik als voetballiefhebber zou zeggen die derde helft. En het moet me echt van het hart, het moet me van het hart, want deze houding zag ik de laatste twee coronajaren steeds minder, in een samenleving die harder wordt. Waar wantrouwen de boventoon voert. Maar dat merkte ik soms ook in onze partij. Want wie online met elkaar spreekt, zit letterlijk tegenover elkaar. En niet meer naast elkaar, zoals we nu doen. Een gesprek op afstand kan soms sneller leiden tot onbegrip. We keken minder naar de bal, het spel werd slechter en harder. En die derde helft die verdween. Maar we zitten nu weer naast elkaar. Laten we als partij de verharding in de samenleving niet overnemen. Laten we ons daar niet aan wennen. Laten we ons die partij blijven van de nuance, van de inhoud en van de mildheid. Laten we een partij zijn waar het leuk is om mee te doen aan het debat. Dat verdienen wij, maar dat verdient zeker onze kiezer. En wij vanuit het bestuur willen werken aan vooruitgang. Deze nieuwe fase in onze partij vraagt dat meer dan ooit. We redden het niet alleen met uw vastberadendheid, gedrevenheid en incasseringsvermogen. We kunnen niet meer alleen een professioneel en betrouwbare partij zijn. Bij ons moet iedereen mee kunnen doen, iedereen meedoen en dat betekent meer uitwisseling, meer dialoog, meer debat, het vereist ook de open houding, meer nieuwsgierigheid naar elkaar. Dat is de basis van ons strategisch plan van het landelijk bestuur. We verbreden en verdiepen. We werken aan actuele invulling van het D66-leiderschap. De online D66-academie verlaagt de drempel om deel te nemen aan die trainingen. En onze congressen hebben een steeds diverser programma, waardoor meer mensen de weg naar het congres weten te vinden. En dat alles met die blik naar buiten. De deuren open, alhoewel het is nu wel warm buiten geloof ik. Deuren open. De samenleving naar binnen. En dat deden we al met nieuwe, enthousiaste vrijwilligers, die wel posters wilden plakken, maar nog geen partijdieren wilden worden. Dat doen we met de netwerken als Pride66, het Diversiteitsnetwerk en het elsborst netwerk en de vele, vele anderen. En met steeds meer D66-politici die tastbaar maken waarom zij juist nu in die politiek zitten. En het ledengesprek van 15 mei geeft extra energie om hiermee door te gaan. Maar een open blik vraagt meer dan structuren en activiteiten. Het is ook een houding. Het is een houding. Het is een houding die je bij ons in de vereniging, je kan thuiskomen. Dat fouten maken mag. Dat we er juist zijn voor elkaar. En dat niemand, niemand perfect is. En dat we elkaar ook niet laten vallen, maar de hand reiken als het nodig is. Toen ik als wethouder in Utrecht een locatie zocht om woningen te bouwen voor mensen die de drukte van de stad niet goed aankonden, ging dat niet vanzelfsprekend. Ze gaven namelijk echt ook overlast. Het concept Huizen, misschien heeft u ervan gehoord, levert een enorme discussie op. In buurten, wijken, raad, media. En ja, het lukte mij niet om de eerste keer dat goed te laten landen in die stad voor mij. Maar de plek die ik vond om daar nog eens in rust over na te denken, een oplossing te zoeken die wel werkbaar was, was voor mij en is voor mij de partij. En was het die vertrouwde basis die ik nodig had en die we allemaal nodig hebben, om die verandering uiteindelijk er toch te krijgen. En ja, die skeve huizen, die zijn uiteindelijk ook in Utrecht gekomen. Vandaag, op ons 115e congres, bouwen we samen verder aan onze partij. Een volwassen partij. En dat doen we met nieuwe leden die mee willen doen. Met ervaren politici en iedereen daartussenin. Als wij willen, echt willen, werken aan vooruitgang, is er geen tijd meer om achterover te leunen. We moeten aan de slag. We moeten echt aan de slag. Niet morgen, maar vandaag. Dankjewel.